We zijn weer verder met um, het, uh, de stokjes uh, met de witte kleur, dus een groepje 2, 1, 2, bovenop de toer van de drie stokjes. en met twee losse ertussen We gaan aan het laatste groepje beginnen. 1 2 en dan weer twee lossen, voordat we de halve vaste in het bovenste. Even twee draadjes hebben. Zetten we goed. Ja. En de toer is weer gesloten met een halve vaste. We maken weer 3 lossen en nu gaan we, weer een voorbeeldje erbij pakken, boven over die eerste witte ring van uh, stokjes, van die 5 stokjes, gaan we 2 groepjes van 4 maken met 2 lossen ertussen en 1 lossen. Dus 4, 2 keer 4 en 2 lossen ertussen. Dus we doen in het eerste stokje 2. Tweede stokje, 1 En derde stokje, nog één. En dan hebben we een groepje van vier. En als ik het zo zie, dan... Um, kijk, dit is de eerste, dit is de tweede, de derde. Um, dan is het mooier. Ja, dit kan zo. En dan pak je um, in ditzelfde gaatje nog een stokje op. Twee lossen en dan in hetzelfde stokje, dus het tweede stokje. Doe je de twee en de laatste doe je ook weer twee stokjes. Dus we hebben nu twee stokjes in het eerste. En dan gewoon 2 en in die middelste zeg maar, daar hebben we van het tweede groepje pakken we ook weer 2 stokjes en dan eindigen we ook met 2 stokjes. En dan 1 lossen. En dan gaan we weer naar het eerste stokje. Die zetten we op met 2. Dan 1. De vierde doen we in die tweede. Even kijken, hoe hadden we het hier? Nee, we hadden hier enkele. Dus eentje uithalen. Hier doen we de vierde. En dan weer twee lossen. En dan in datzelfde stokje... Doen we er 1, 2. En in het laatste stokje doen we er weer 2. En dan weer 1 lossen. En dan gaan we weer aan het volgende groepje beginnen. 1, 2 en 1 in het eerste stokje. 3, vier, twee losse, weer in hetzelfde gaatje een stokje, twee, drie, en we pakken de vierde. Dan gaan we één losse, twee stokjes in het eerste groepje of in de eerste stokje, twee, 3. een stokje in het gaatje, en in de laatste doen we weer een stokje en weer één lossen. Dus je doet twee lossen tussen het groepje en één lossen uh, als je het groepje klaar hebt. Dan gaan we weer het volgende groepje maken. 1 Twee. Drie. Vier. Twee lossen. In hetzelfde maak je weer een stokje, Twee, drie, vier. Dan gaan we weer één lossen. Twee stokjes in het eerste. lossen. Een stokje in hetzelfde. Oh. En zo krijg je een mooie ronde. Twee stokjes in het eerste groepje. Drie. Vier. Twee losse en weer in hetzelfde gaatje een stokje en nog een keer het laatste dan ook weer twee stokjes en dan lossen tussen de groepjes twee stokjes mag deze doe ik niet goed ga ik even over kan een lossen al gedaan 1, lossen. Oh nee, ik moet wel één stokje in hetzelfde. hier en één losse, Dan met twee stokjes in één eerste stokje. Twee lossen. En we gaan het af de toesluiten? Met een halve vaste? Omdat we op geel overgaan? knip ik deze weer af? Een nieuw bolletje. Je slaat hem om je middelvinger, of ja, je maakt hem eigenlijk met een nieuwe kleur, legt je hem weer vast.